Livestreamen met Facebook. Via je status update vind je het livestream-icoontje. Zet je camera op de standaard, gebruik goed licht en een extern microfoontje voor goede audio-kwaliteit. Maak de beschrijving pakkend voordat je de uitzending start. En het draait om interactie, dus reageer op kijkers, noem ze bij naam en laat ze vragen stellen. Hallo Gerda, leuk dat je er bent. Je kunt kijkers blokkeren door op hun profielfoto te klikken. Stel je tijdens je uitzending die maximaal 90 minuten kan duren, af en toe opnieuw voor aan nieuwe kijkers. Als je net komt kijken, ik ben Pelpina. Switch van camera's door op deze pijltjes te drukken. Verander ook af en toe van locatie voor de afwisseling. Na je livestream wordt je video opgeslagen op je tijdlijn of pagina. Vraag kijkers je uitzending te liken en in te schrijven op notificaties wanneer je weer live bent. Heb jij nog tips voor Facebook Live? Laat een reactie achter.